Goeiedag. Na een serie koele dagen is het vandaag eindelijk weer prachtig zomerweer. Hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Op de meeste plaatsen in het land werd het wel 25 graden of meer. En in het zuidwesten plaatselijk zelfs 30 graden. Wel zagen we in de loop van de middag de lucht wat egaal wit kleuren. Er kwam meer sluierbewolking vanuit het westen en dat zien we ook mooi op de satelliet. Steeds meer wolkenvelden die zich langzaam richting onze omgeving uitbreiden. De zon zal dus in de loop van de middag en vanavond steeds vaker schuil gaan. En uit die bewolking valt ook af en toe wat neerslag. Dat zien we op de rand van de radar ook al. Die neerslag hangt nu nog boven Engeland en de Noordzee, maar zal onze kant ook in de loop van vanavond en vannacht gaan komen. De meeste neerslag lijkt de grond niet te bereiken, maar met name in het westen en noorden van het land kan er af en toe wel wat lichte regen of motregen gaan vallen. Nou, vanmiddag is het nog wel overal droog, zonnige periode en de hoogste temperaturen in het zuidoosten en zuiden van het land met lokaal dus 30 graden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking verder toe. Met name in het westen en noorden zouden af en toe ook wat hele lichte motregen kunnen vallen, maar veel stelt het allemaal niet voor. En onder het wolkendek blijft het opvallend warm. Temperaturen van 18 graden in het noorden tot 20, misschien zelfs niet lager dan 21 graden in het zuidwesten van het land. Morgen zitten we nog steeds in de warme lucht, het wordt dan ook op veel plaatsen weer zomers. 20 tot 24 graden in het noorden en vat verderland inwaarts 27 tot lokaal 29 graden. Er is een afwisseling van wolkenvelden en zon. Misschien dat er in de ochtend in het oosten van het land nog een spatje regen valt. en in de middag zou er in het zuidoosten een enkele bui kunnen voorkomen. maar op de meeste plaatsen lijkt het toch opnieuw droog te blijven. De wind draait daarbij wel naar een noordwestelijke richting en wordt matig aan de kust af en toe vrij krachtig. En die noordwestelijke wind gaat ervoor zorgen dat de temperatuur de dagen daarna toch geleidelijk omlaag gaat. Na zo'n 20 graden op vrijdag, wel vrij grote verschillen op de Waddeneilanden zal het dan niet veel warmer worden dan een graad of 17, terwijl het in het zuiden lokaal nog 25 graden kan worden. De dagen daarna zien we de wind opnieuw draaien naar een oostelijke richting. De temperatuur gaat weer omhoog naar Gemiddeld zo'n 27 graden, maar in het zuiden van het land komt al snel de tropische grens van 30 graden in zicht. En dat zien we ook aan de temperatuur pluim. Vooral begin volgende week zien we een vrij hoge piek. Er is nog wel vrij veel onzekerheid, maar zeker in het binnenland kan het dan toch op veel plaatsen tropisch warm worden. Wel zien we met name de dagen daarna dat voorzichtig aan de kans op een enkele regen- of onwisbui daarbij ook toeneemt. Ik wens u nog een prettige dag.